We gaan dadelijk trainen jongens. Uh, leuke gevarieerde training. Mijn naam is Koen Jacobs. Ik ben woonachtig hier in Steesbeek. Ik ben getrouwd en ik heb uh, drie kinderen die toevallig alle drie lid zijn van deze vereniging. Ik ben leider van uh, een jeugdteam. Ik ben trainer van een uh, jeugdteam. Ik zit in het jeugdbestuur. Ik zit in het hoofdbestuur. We zien op zaterdag dat we toch nog af en toe moeite hebben om uh, de bal naar elkaar toe te spelen. Dus dat lukt twee, drie, vier keer en dan, uh, dan zijn we vaak kwijt. Dus dat moet eigenlijk toch nog iets, iets secuurder zijn. Ik ben wel vaak hier. Ja. Ik ben, uh, uh, dinsdag met de training ben ik hier. Zaterdag ben ik hier. Zondag af en toe met, uh, met seniorenvoetbal. Dus ja, dan ben je er toch al vier dagen in de week. Donderdagmiddag geef ik uh, training aan een, een team van AZC'ers. Dat zijn senioren, dus dan ben ik ook nog hier. Ik doe dat dus uh, vanuit mijn rol als vrijwilliger bij, uh, bij, deze, bij deze vereniging. Als ik als verdediger die stap zet om te blokkeren. En Ruven speelt er langsop, op, ben je weg, hè? We hebben hier uh, uh, in de, net buiten het dorp hier hebben een, een asielzoekerscentrum. En van daaruit uh, hebben wij contact gezocht met, uh, met het AZC. Van, god, kan, kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Qua spelers uh, die behoefte hebben, die graag willen komen voetballen bij ons. En uh, voor, voor onze vereniging, dat de teams ietsjes uitgebreider zijn. Dat, dat we meer spelers in, uh, in een team hebben waardoor je ook wat, uh, ja, wat sneller kan wisselen. Kinderen onderling gaat hartstikke, hartstikke goed. Er zitten erbij die kunnen hartstikke goed voetballen. Er zijn erbij die raken echt geen knikker. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat ze in het beginsel dat ze er zijn, zoveel mogelijk zijn. En dat ze op tijd bij de wedstrijden zijn, dat ze op tijd bij de trainingen zijn. En of dat ze dan goed of minder goed kunnen voetballen, dat is dan uh, stap 2 behalve die ene speler die zich steeds niet afmeldt, staan er nog wel tien andere spelertjes te wachten van hé, hey, waar blijft hij? want we moeten gaan voetballen. Dus het is wel een, een team gebeuren. De vereniging die heeft eigenlijk als rol in dit verhaal uh, om mensen, om spelers uh, met elkaar te verbinden. Uh, het is hier een heel klein dorp hier in Stevensbeek. En, uh, de kinderen die, die leren andere nationaliteiten, andere culturen leren ze kennen. En uh, dat ze opgroeien met de wetenschap van, hey, er is meer dan alleen uh, de manier zoals we het hier in, uh, in het Brabantse doen. Er is, uh, de wereld is groter, laat ik, het, uh, laat ik het zo maar zeggen. Dus wat dat betreft is, is het wel een verrijking voor, uh, voor het uh, dorp. Op de voorvoeten staan, als je op de hakken staat, heb je geen controle. Probeer op die manier plezier te brengen met elkaar plezier te maken onder het genot van een partijtje voetbal. Daar komt het eigenlijk op neer. Samen maken we er iets moois van.